Vandaag nou ga ik je laten zien hoe je deze best wel glamorous look kunt creëren met behulp van het product van Set In Stay van Catrice. Ik kreeg daar namelijk een vraag over. Ik heb hem al eerder gereviewd en ik vind hem helemaal fantastisch. En iemand vroeg van, goh kun je daar geen make-up look van maken? Dus uh, vandaag heb ik er een tutorial van gemaakt. Ik hoop dat je hem leuk zult vinden. Uh, de andere producten die ik gebruik zijn onder andere het Chocolate Nude. Palais van Catrice, die is heel erg fijn. Die kun je er goed bij gebruiken. En anders het W7 in de City Palais, zal ik even laten zien. Dat is een variant op de W7 in de mood, met allemaal bruine tinten. En dan kom je eigenlijk een heel eind. Ik hoop dat je deze video leuk zult vinden. En alvast bedankt voor het kijken. De eerste stap maken we gebruik van een hele lichte tint. En ik gebruik daarvoor het Chocolate Nude Palais van Catrice. En ik ga voor de tweede tint, die is heel erg licht... En gewoon heel erg mat ook. En die gaan we aanbrengen met een hele zachte brush. En gewoon overal op je ooglid. Dus zowel onder de wenkbrauw als op het bewegend ooglid. En dat doen we om een beetje een gelijke basis te creëren. Een beetje een wat lichtere basis. Dan als tweede gaan we meteen al het product van Catrice aanbrengen, de set-in Stay. En ik breng hem eerst aan op mijn hand. En daarna breng ik hem met een penseeltje, met dit penseeltje, die uh, vrij plat is. Druk ik hem daarna op het bewegend ooglid. Dus ik breng hem eerst aan op mijn hand. Een beetje dikker, dus dat er een goede hoeveelheid op mijn hand zit. Zo. Daarna breng ik hem met het kwastje aan op mijn bewegend ooglid. En neem daarvoor gewoon een goede hoeveelheid dat je het goed ziet. Dat het gewoon echt duidelijk is dat, er, dat, dat je het hebt aangebracht. En het is nu natuurlijk vrij intens, maar we gaan er nog mee verder. Dus niet meteen schrikken. Je ziet wel helemaal die fantastische glans. Die zie je al meteen en... Uh, wat we nu gaan doen, is dat we iets meer diepte gaan aanbrengen in de arcadeboog. En daarvoor gebruik ik het palais van W7 in The City. En die heeft hele fantastische kleuren. En ik zal kiezen voor de derde kleur. En Dat is een beetje een toopachtige kleur, heel erg mat. En die gaan we aanbrengen in de arcadeboog. Zo, en nu hebben we de diepte aangebracht. En nu is het wit nog best wel heel heftig. Dus we gaan het wit nou ietsje afzwakken. En daarvoor gebruik ik opnieuw het Chocolate Nude Palais. En dan kiezen we voor de ene laatste tint. En die heeft hele mooie shimmers. Daarmee gaan we het witte een beetje afzwakken. Pak ik weer gewoon dezelfde platte kwast. En dat breng ik aan over het witte. En nu zie je al dat het witte niet meer zo heftig naar voren komt. Maar je hebt nog wel heel erg die glans en die glam. Wat we nu gaan doen, we gaan hem nog iets zwaarder maken. En dan kunnen we het laatste kleurtje pakken hier uit het palet. De allerlaatste kleur is echt een donkere chocoladetint. Die zou je kunnen pakken. Kunnen ook in de City kunnen we ook een van de laatste kleuren pakken. Deze bijvoorbeeld. Ik zal deze nu pakken. Die gaan we aanbrengen in het buitenste hoekje van je ooglid, dus echt hier. Een klein beetje in je arcadeboog, werk hem ietsje uit. We stippen hem er vooral op aan. En dan voor de onderkant kunnen we ook nog een klein beetje van die highlighter van Catrice aanbrengen. Hier in het hoekje. Gewoon heel ietsje. Ongeveer tot en met hier. En ook in de andere oog. En dan gaan we naar de onderkant. En daar kun je ook de derde tint aanbrengen. Deze. Om je oog nog iets meer te omlijsten. En dan pak ik een platte kwast voor iets kortere. Dan breng ik het hier zo aan de onderkant aan en werk ik het ook een klein beetje uit. Wat ik ook heel erg mooi vind bij deze look is om een klein beetje wit potlood aan te brengen. En dat kan op de waterlijnen om je ogen heen. Om dat witte van het andere juist iets te benadrukken. Wat we nu gaan doen is een eyeliner aan te brengen en ik gebruik daarvoor de Soft Eye Pencil die waterproof is van de Douglas in plaats van een liquid eyeliner. Lijkt me wel leuk voor de afwisseling. En dan begin ik hem heel dunnetjes aan het begin en laat ik hem iets dikker aflopen tot het einde van je wimperlijn. let hierbij op dat je geen gap houdt tussen de eyeliner en je wimpers, want dan krijg je echt zo'n gat en dat ziet er heel erg lelijk uit. En om dat te voorkomen kun je de andere kant van de, dit potlood gebruiken en kun je het een beetje uitsmutsen zo naar je wimpers toe. Om te voorkomen dat er echt zo'n gat zit tussen de eyeliner en je wimpers. Uh, voor de mascara gebruik ik de full super, uh, Lash Superstar van L'Oreal en dan moet je eerst de witte kant aanbrengen en daarna de zwarte, dus dat gaan we nu eerst doen. En ik laat de witte kant altijd iets meer drogen, want dat vind ik fijn Dan heb je meer houvast om daarna de zwart aan te brengen en niet te knoeien. <laughs> Ondertussen, terwijl die witte laag droogt, kunnen we wel even de wenkbrauwen aanvullen. En ik ben echt zo, echt super, super, super fan van dit product van Maybelline. En dan heb je aan de ene kant heb je een potloodje, aan de andere kant heb je um, een poedertje. En ik gebruik vooral het potlood. Niet heel erg het poeder, want mijn wenkbrauwen zijn best wel sterk. Dus ik hoef weinig op te vullen. Ik wil gewoon een klein beetje de vorm veranderen van mijn wenkbrauwen. En dat doe ik door het boogje een klein beetje mooier bij te tekenen. Om mijn wenkbrauw iets langer te maken en het voetje iets meer aan te zetten. Als laatste gaan we nu de andere kant van de mascara aanbrengen, het zwarte. En deze heeft een beetje een gebogen borsteltje. Dat vind ik heel erg fijn. Dat werkt echt super fijn. en zet heel fijn aan. Echt top. en als laatste stap gaan we nog een klein beetje highlight aanbrengen onder de wenkbrauw. En van dat uh, product van Catrice wat je net hebt aangebracht, heb je nu nog een klein beetje shine over op je hand. Dat kun je heel goed gebruiken ook als highlighter met een hele zachte kwast. Ga je er gewoon overheen en breng je het aan onder je wenkbrauw. Dat is een hele subtiele shimmer. Zo, nu alleen mijn haar nog. En dan hebben we eigenlijk de hele look voor elkaar. En ik denk dat hij heel erg mooi is geworden. En het is een subtiele, best wel wat glamorous look. En um, echt leuk voor een feestje. Of als je speciale gelegenheid hebt. Niet heel erg moeilijk. We zijn niet heel lang mee bezig geweest. Ik denk zo'n kwartiertje ongeveer. Dus dat valt reuze mee. En um, nou, ik hoop dat je deze video leuk vond. Uh, duim eens omhoog als dat zo was. Heb je zelf nog vragen, tips, suggesties? Andere dingetjes? Laat het me weten. Want dat vind ik echt heel erg leuk. En uh, ik zou zeggen tot de volgende keer. Thank <laughs> you.